dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die een nieuw begin hebben meegemaakt. Mozes werd een leider nadat hij veertig jaar schaapherder was geweest. Paulus had een hekel aan Christus totdat God hem vernieuwde en hem tot een van de geweldigste apostelen aller tijden maakte. Wanneer we Jezus als Redder ontvangen, is dat het ultieme nieuwe begin. We worden een nieuwe schepping met de mogelijkheid om een nieuwe manier van leven te ontdekken. Maar de eerste stap om dat nieuwe leven te ervaren, is te geloven dat het voor jou beschikbaar is. In Efesius 4, vers 23 staat dat we voortdurend vernieuwd moeten worden in ons denken en gedrag. Het is makkelijk om over geweldige mensen in de Bijbel te lezen en te denken dat je in niets op hen lijkt. Maar als je dat gaat denken, moet je meteen je denken aanpassen. Kies ervoor om volgens Gods woord te denken, niet hoe je je voelt. Ontvang zijn liefde en ervaar een nieuw begin. Het leven zal zoveel mooier worden als je leeft met een houding die zegt... God is mij volledig van binnenuit aan het veranderen. Hij geeft mij een nieuw begin en er liggen geweldige dingen voor mij in het verschiet. Laten we samen bidden. Heer, ik wil mijn denken vernieuwen met uw woord. Ik weet dat u een nieuw begin voor mij heeft en mij roept, net zoals u dat bij Mozes en Paulus deed.